Water genoeg. Morgen rustig weer, onbehoekt. Nog geen ponies. Nog helemaal nergens. Dan zijn ze in de stal waarschijnlijk. Hé, hey Joyce! Kom maar, Joyce! Hé, hey Joyce! Kom maar Joyce. Kijk eens, Joyce! Ho, oh Joyce! Hé, hey Annabel! de bel! Kom eens! oh Roosje! oh Roosje! Alleen Blackjack toch niet? Oh, Annabel, jij mag eerst. Oh, daar is Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, naar de bel. Hop, kom, hop, in één keer. Oh, ik sta maar zin in je schaduw. Hé, hey Joyce, kom maar, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hop, je mag hem helemaal. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce, en aan deze kant. Annabel, niet zo lastig doen. Hop. Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Ho oh, Joyce! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hé hey, Annabel! Ja! Je mag een klein hapje. Eerst krijg ik Blackjack een hapje. Die bijt beter. En jij moet altijd moeilijk bijten. Als ik hem draai, kan het. Een roosje heeft nog genoeg. Kom maar, Joyce! Oh, Ho, Joyce, kom maar! Kijk eens, Joyce! Oh, Ho, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, Annabel gaat weer. Bij... Oh, die zijn aan het stelen bij elkaar. En Annabel wint weer. Ah, ze hebben genoeg, genoeg gehad. Hey Blackjack! hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Joyce! Boonies!